Oké, okay, hi. Uh, ik kom net van school. Oh, zo. So. Hi. Ik kom net van school. Mijn ouders. Die zijn weg naar mijn, alweer naar mijn school toe. Want ze hebben een gesprek. Ja, je kent het wel. En ik ben alleen thuis. Oh, ik mijn sleutels afdoen. Laat even in de comments weten wat jullie altijd doen als jullie alleen thuis zijn. Ik wil plezier met de volgende verder kijken als mijn moeder dit. Is. Een ...stukje video heeft gevonden. <laughs> Oké, okay, het is heel donker. Je ziet me bijna niet. Maar we zijn aangekomen bij de stal Jespers. En het is echt heel donker en koud. Dus ik ga maar even jas aan doen. Hallo. Kom aan, sapa. ik had honger. Oh. Kijk. <laughs> Hij was helemaal vol toen we weggingen. Oh. Hij was echt tot hier. Had je honger, Henja? Nou, dan kunnen we in ieder geval zeggen, ze dus heeft het naar de zin in de trailer. Ja, gaat Henja eruit? Ja. Benja, ga je eruit of? Nee, hij ja, ze zegt ik moet eten. Ik heb, ik heb geen je tijd. Je ja, precies. Ik heb hier eten, ga weg. Ja. Laat me met rust. Gaat Bel er ook al uit of uh, Bel gaat er wel uit? Ja, ik ga er ook al uit. Ja, ik gaat er ook er wel al, wel al, al uit, wel. uit. Maar ik denk dat we wel op de beurt eruit moeten. We zijn bij vereniging en gepaard. Waar oh. de meisjes uh, We gaan hebben binnen gaan opzadelen hoor. Ja. Kan die? Ja. Christine heeft koud. Dat zien jullie niet in dit donker geheel. Maar uh, ze ziet eruit als een ijsbeer. Kom maar hoor. Een belletje mee. Oké, okay, helemaal goed. Dat wist ik niet. Kijk, dat wist ik niet. Maar we hebben gewoon licht in de trailer. Dan moet ik wel de auto aan laten staan. Anders doet hij het niet. Er ook een knopje. Ik weet niet waar het knopje voor is. Het staat aan uit. Nou ja. Maar dat is wel heel fijn, dan kun je tenminste in je zadelkamer kijken. Handig. Kijk, het is een heel warm ding. Er staat oh. een uh, eenhoordje op en oh. die, kan hem, die kan hem echt zo oh. doen. Oh. En dat is warm. Het is echt heel warm. En hoe kom je daar aan? Ach, Ik heb voor Kim deze gekocht. Ah, <laughs> dan heeft ze in ieder geval een telefoon in haar handen. En wel krijg ik dan? Ja, dat zie je straks wel. Die zit in de tas. Je mag hem hebben oh, Tuurlijk. Zie nee, Maar, maar ik heb begrepen, hij is niet voor eenmalig gebruik. Nee, je kan hem onopmerk gebruiken. Oh, en hoe doe je dat? Even in een pannetje koken met water tot hij weer zacht is. Klo oh, goed? En dan laat je hem weer. Dan is hij weer zacht totdat je het dingetje inknijpt. En dan wordt hij weer hard en dan moet je hem weer. moet je hem even koken. En voor ruiters die het heel koud kunnen hebben, omdat ze altijd buiten zijn, is dat natuurlijk wel. Heel je moet gewoon twee in je hand Je kan ook het voor weinig bij de action. Voor weinig bij de action. Weinig. stil te zetten, maar een beetje meeschuiven. Ja. Wat je nou doet, is doen Dus je handen zijn stil als ze meegaan met het hoofd van de pony. Anders zijn ze in beweging ten opzichte van het hoofd. Ja, dat is. Zo, kindjes hebben les gehad. Pony nog even eten. Andere pony denkt: doe mij ook maar een hapje. Lekker. En dan gaan we gauw naar huis. Want morgen wordt het heel vroeg als we tijd. Kijk, die heeft Christine gemaakt. Mooie. Met allemaal oh, die mandjes. Oké. Okay. Hallo. Leuk dat je weer kijkt. Nou, dat je nog steeds kijkt. Goed bezig. Het is vandaag. Um, wel, hoe laat is het vandaag? Hoe laat, denk nee. ik. Welke dag is het vandaag? Het ah, is vandaag. Woensdag. Oh ja, want ik had een korte dag. En geen Huh, Ik vind het nooit leuk. Uh. Um, ik ga vandaag weer naar de nees toe. Maar ik moet mijn vader. Moeten jullie wel eens af en toe met je vader naar de lees? Moet je altijd zo laat? Of van, ja, we moeten uit gaan rekenen. Van hoe laten we ongeveer terug zijn. En hoe laten we gaan nou eten. Vooral dat eten is heel belangrijk. Mm -hmm. Niet echt fijn dus. Mm. Maar mijn moeder komt gelukkig morgen weer terug. Nee, Oké okay, vandaag. Morgen gaan we naar Jumping. Achterhoek? Ja dat was hem. Ik ga samen met Megan en Joyce een kliniek geven. Dan hebben we... Zaterdag, dus als de weekvlog weer voorbij is en weer een nieuwe weekvlog gaat beginnen. Dan gaan we naar Jumping Maastricht. En dan zijn er zondag op Manetje Middelf KNS springwedstrijden, als het goed is. Of gewoon de dressuurwedstrijden. Nee, die hebben we al gehad. is dus de 18e is al geweest. Maar wel, vandaag gaan wij wel rijden. De springles is verplaatst naar voortaan naar de vrijdag. Dus dan krijgen jullie op vrijdag, denk ik, wel een stukje te zien. En mijn vader gaat er mee. Jee! Mijn moeder is naar Brussel. Vandaag gaan we naar deze toe. Iets later. En op de fiets. Huh. Ik hou niet van de fiets. Nou, oké. Okay, hij is net omhoog gezet door mijn vader. Kijk, daar is haar vader super goed in. Dingen maken. Dingen in elkaar zetten. Spelletjes met je spelen. Of met je naar het zwembad gaan ofzo. Of met, met, met jou naar een museum gaan, omdat je moeder dat saai vindt. liever dat de baarden. Daar is je vader is goed voor. Maar niet om weer naar de te gaan. Oké, okay, ik ben al dus aangekomen op de moneese. Uh, ik moet eerlijk zijn, ik ben er al een tijdje. Ja? Uh, mijn vader is nu met vroon aan het wandelen, die is het even aan het afmaken. Uh, want hij wil gewoon snel weer terug naar huis. Jullie kennen het wel. Een van jullie ouders die wil gewoon, of allebei, die wil het gewoon weer zo snel mogelijk naar huis toe. En ze zei, wat nou als ik gewoon met Verona ga mannen? Nou, ik zei, dat vind ik niet zo'n goed idee. Want je weet nooit wat een paard doet. Gelukkig doet Verona nooit iets, maar ik heb het gewoon liever niet. Ja, kusje. En, nog eens kusje Maar hij is het nu toch aan het doen. Um, ik ben benieuwd ze allebei dadelijk nog leven. En met Alice. En misschien ontdek je het ritme, als je goed luistert. De, het hart van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Het part van Sinterklaas. Oh, jongens, jongens, wat een baas. Nee, vrouw, <laughs> niet knuffelen Hij het zingen. Blijkbaar vind ik het gewoon leuk als ik uh, tegen de zing. En dan gaat ze me uh, knuffeltjes uh, geven. Zo. Ja, blijkbaar uh, is het een beetje eng. Uh, die, uh, oh, daar staat het licht aan. <laughs> maar die vogels zijn een beetje eng. Nou, dan hoort het ritme zo meteen niet meer. Zo, meteen als we daar weer bij die stenen zijn, dan kan je weer het ritme horen, hè. Daar is Ellis, daar is Alice. Verona, ga je mee? Komt hij weer, hè? Kunnen we weer zingen. Daar gaat hij, Daar gaat hij. Doe jij het ritme, Verona? Ja? Het paard van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Het paard van Sinterklaas. Oh, jongens, jongens, wat een baas. Wat doet je nou weer? Oké, okay, ze draaide net de tong om en dan. Ja. Volgens mij wil ze gewoon een Ze gaat nu zelfs likken dat doet ze nooit. Bel. Lik je Oké, Bel doet vandaag een beetje raar. Geen idee waarom nog een kusje. Je toch wel? Ja, ik wil er wel een kusje. Oh, lieve Cody. Maar we gaan nu even opzalen en poetsen. En zo snel mogelijk weer weg. Jee! Nou, vindt mijn vader dan. Oh, wij vinden dat niet! Langer op de meneertje blijven. Langer! Nou. Oh, Auw. Dan mag ik horen. Volgens mij gebruiken ze me een beetje als hoofdsteuntje. Oh, laat maar. Ga ik nog even op Ja! Zo, ik ben weer klaar met rijden. Hier is Bel. En we hebben dat stukje niet gefilmd omdat het al erg donker was. Kijk, hier als je naar buiten kijkt, het is heel erg donker. Oh, ik ben nou echt. Oh, ik ben echt heel dom. Ik heb net nog even een rondje gelopen met mijn vader. Um, en hij is nu met, weer met Verona aan het wandelen, ga ik wel even afzamen. Dan gaan we zo weer naar huis toe. lekker eten. Het is vandaag donderdag en het is nu 12 uur dus uh, we gaan naar de, zo naar de manege toe en dan gaan we naar mama help me. En we gaan naar jumping Achterhoek met Bel en je hebt een dagje verlof gekregen ofzo. Ja. Uh, Om te werken eigenlijk. Ja en misschien zien jullie het, we hebben de camera iets lichter gezet. We zijn aan het proberen, experimenteren, zoals we dat in het chic zeggen. Hoe die taal dan ook heet. Ik ben gaan. Ik heb heel veel zin om erheen heen te gaan. We gaan zo alles inladen. We gaan ja, die liefde ook zo bij je. Ja. Ik Want ik ga samen met Megan en Joyce. En ik heb Joyce beloofd dat ik haar dat ik een als het duizelt. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Is spannend voor je we ook wel een beetje? Wel een beetje. Ik ben echt benieuwd of ze op een blok wil staan. Nou ja, zo niet geeft niks. Ja, dan spring ik wel over de hindernisjes heen. Precies. Volgens mij zijn er onze balkjes. Wel een koetsen, want het ziet heel mooi het is voor straks. Nou ja, eerst uur in de auto, maar... En wat neem je mee? Wat ik meeneem... Ik zat het even uit. Ik neem touw mee. Dat is een lead rope toch? Want het is een lange. Ja, was maar. Die. Die kan je weggooien. Ja. Nee, Ik neem touw mee. Um, ik weet niet, maar ik neem ook de teugels mee. Je wilt er ook nog op gaan zitten. kan toch? Je weet ik neem ik m'n mee. Dan neem ik mijn cool. extra halve touwtas taal, uh, mee. Um, het is wel zo dat je nog maar korte tijd hebt en er hoeven schoon moeten zijn. En dan heb ik nog iets voor mijn voetstas. En niet te vergeten, stroo. Nou, oh, oké. Okay. Nou ja, dat mag eruit. Als je het maar wel weer opruimt, want uh, spullen op de grond gooien is geen goed idee. Dus even vegen. Yeah. Zo, en ik ga mijn taak in het leven vervullen. Ik mag de trailer aan de auto koppelen. Ik vind wel dat het uitzie. Nou, ik er slecht uitzien. Nou heb ik wel een hele drukke week, maar... Als ik zo in de camera kijk, word ik er niet heel vrolijk van. Maar goed. Ik ga de trailer aan de auto koppelen. en Pintjes pakken als beloning. En Joyce en Megan die gaan zo meteen ook onderweg naar... Jumping achterhoek. Kim en Christine gaan mee. En dan... Uh... Ja, ben ik heel benieuwd. Het is voor bedrijven. Donderdag is normaal gesproken iedereen natuurlijk gewoon op school. Dus als het goed is zijn er allerlei bedrijven die, uh, die daar zijn. En dan gaan ze iets laten zien, bedrijfsmatig. Dus ik zal een klein stukje van de show natuurlijk laten zien. Maar het is uh, meer voor uh, zakken, mannen en vrouwen. Kijk, vandaag was het niet helemaal netjes. Soms kan ik zo parkeren, achteruit. Dat er geen ruimte tussen zit, of maar een klein beetje. Nu zou ik de trailer dus gewoon even op zijn plaats moeten trekken, maar dat gaat met deze ook prima. Nou, soms vergeet je wat, dan moet ik toch nog even. Ja. Ze gaan even piskapjes omdoen. Dan nou, had ik gezegd, was ze benen, maar het ziet er niet heel schoon uit daar. Nee, de benen is te koud op hoor. Nee, nou, dat is een beetje onzin. Het ziet vies uit. Moet je straks nog wel even poetsen. Ja. Je hebt niet zo last van de kou als Tessie. Nee. Je hebt namelijk een pony, ja. Nou, we hebben het gehaald, we zijn bij Achterhoek, Jumping Achterhoek. En uh, Bel staat inmiddels in een box, dus dat is fijn. En de rest is naar binnen toe, Ik moet nog even de trailer parkeren. Want we mochten later lossen en dan moet je daarna de trailer parkeren. Dus dat hebben we gedaan. Ik weet niet of het heel veel uitmaakt waar ik nu sta, waar ik net sta. Maar goed, we hebben het even gedaan. En ik ga nu ook naar binnen. Kijk, hier is Belletje, ik denk dat ik het voer even over ga gooien en dan uh, kan ze een beetje, daar gaat ze flas zitten eten en dan gaat ze flas, op, even kijken of die nog een beetje op kan lichten. Nou, weet ik niet, maar Bel staat hier en die probeert tussen het flas door nog een beetje gras te happen. Oh, is nou licht, dit is beter, zo. Uh, ik ga gewoon even weer eten overgooien en dan uh, kan hier water in als ik ergens water kan vinden. Nou, ik heb mijn extra light weer aangezet, uh, we zijn hartelijk welkom geheten hier. In indoor achterhoek? Jumping achterhoek moet ik zeggen. Oh, Tess wil iets zeggen. Ja? Nou, ik. Even... Oh, ja? Yeah? Ja, maar het is meer... ik wil wel ja, zeggen. Het personeel hier is toch. <laughs> ga ja, jij dan al uh, wat zeggen tijdens. Ja, ik moet hier van Floor moet ik dingen zeggen. Ja, natuurlijk ga ik dingen zeggen. Dat, dat soort dingen kun je niet doen op YouTube. Dan krijg je problemen mee. Floor, je kan niet doen en b. We vind een paard ook niet zo prettig. En ja, dan ben ik boos, vind dus ik paard ook niet prettig. Dus gaan we gaan even eens laten zien. We gaan nu even open. Ja. Komt er ook, hè? derde komt eraan. De derde komt eraan. De er Goedenavond. Doe na. Bij een westerlaar. We krijgen westerlaar Heeft u verstand van paarden? Nee, wel van vrouwen. <lacht> <lacht> nou, wie weet wel dat? Als laatste, de zaal is nog hard voor paarden. Zij zegt dat ze niet over het zomer naar hun Er liggen hier allemaal rijplaten. Maar dan kan ze. Kijk eraan komen rennen. Ho. Ja, kom maar. Laat maar zien. Rennen, rennen. Ga maar. Wel doet het gewoon hè? Op rijplaten. Knappe pony. Lijkt even gekeken naar. Nee, we zijn nog bezig met de week. We zijn nog bezig. Met de we zijn nog bezig. We alleen de nou Kim, hoe voel je het gaan? Hoe je? Ik vond het wel leuk. We hebben gekeken naar het springen en we hebben gekeken naar de show. Uh, over het. Uh, het spiegelen van paarden en zo. Dus ja, ik vond, ik vond het wel leuk. Ik vond het ook heel erg leuk. En ik vond het ook heel leuk dat er mensen voor ons speciaal kwamen. Dat vind ik dan hartstikke lief. En ja, ik, ik vond het heel erg leuk. Nou, dames en heren, hier is Tessa. Eigenlijk moet ik een video opnemen. 10 dingen waarom de meisjes zich een beetje schamen voor hun vader. Schamen voor mijn vader? vader? Weet je niet. Wat vind jij ervan, Bel? Nou, ik vind het best wel uh, gezellig hier. En de hond is er ook bij. Het ziet er een beetje donker uit, uh, Bella. Wel no. inrijden.